Hé hey Annabel, hé hey Annabel. Oh, ga je helemaal weg. Ja, die zak is helemaal leeg gegeten. Die is vol genoeg. Hé, hey Blackjack, kijk eens Blackjack. Oh, Blackjack. Hé hey Joyce, kom maar Joyce. Hé hey Annabel. Alleen Roosje is er niet bij. Hé, hey. het is super nat hier. Hé, hey. Hey Joes, kom maar, Joes. O, oh Ik moet even deze zak naar buiten leggen. De pakken zijn al leeg gegeten. Zelfs een Roosje heeft ze al helemaal klaar met de dubbele portie. Hé, hey goed zo, Joes. Alles is leeg, Joes. Alles is leeg. Ho, oh, Joyce. Ja, ik heb nog één klein worteltje. Kijk eens, Joyce. Ho, Joyce. Hé, Roosje. Oh, je hebt vieze ogen, Roosje. Hé, hey, Blackjack. Annabel. Hé, hey, Joyce. Ik heb niks meer, Joyce. Alles is op. Hé, hey, Annabel. Oh, Blackjack.